Masha. Hé, hey, Masha. Oeh Sintje, kijk eens. Up. kom maar. O, oh, Masha, kijk eens, Masha. Hé. Hey. oh Brabantje. Hé, hey, Brabantje. Hé, hey, Brabantje. Hé, oh. hey, Brabantje. Kom maar eens. Hé! Hey. Kijk eens! Oeh, je wordt gelijk een toch? Oh, Brabantje! Gezellig hier! Oh, Bem Bem! Hé, hey, Brabantje! Oh, Basja! Hé, hey, Basja! Jij mag eerst hap je Sintje. Alsjeblieft. Hap, kom maar. Ja, de rest is voor Mascha natuurlijk. Hé. Hey, Sintje. Mascha. O, oh, Mascha. Hé, hey, Brabantje. Hé, hey, Bem Bem. Oh Bram, hé hey, Ben. Oh Masha, jij we ook op het toilet. Hey Brammetje, hey Masha. Oh Brammetje, oh Masha. Hey Sintje. Oh Brammetje. Oh Bembem! -Bem. Maar zo